Ik ben altijd heel enthousiast en energiek. Er is er relatief weinig gezeik bij ons. Ja, we ja. hebben wel een stoelbedrijf en, we en we hebben gewoon een, voornamelijk een hele goede sfeer. De bepaalde werkzaamheden vallen niet echt bij iemand. Vallen ergens tussenin, maar bij ons rapen mensen erop. We doen uh, rond de 25 miljoen dit jaar. Ah. Heel veel sportscholen leveren wij ook. Dus hebben we ook vijf mensen voor op de weg. Iedereen wil even een snelle online scoren. Even wat budget erbij knallen en een influencer wat uh, papotten sturen en, en wat geld. Retail gaan we, komt ook steeds meer. Elke dag een beetje beter dan word je vanzelf de beste. Dat roep ik wel vaker. We hebben twintig soorten verschillende eiwitpoeders. Iedereen met zijn telefoon en druk bellen en dat en dit doen. Ik zeg, als jij zo over je mensen praat, dan snap ik ook wel dat is jij weg omdat dat ze geen ruk doen. Dan in één keer goed en gewoon even goed, kantoren erbij, sportschool erbij. En dan zit ik wel eens te kijken en dan denk ik, ja dat vind ik mooi, ja. daar word ik echt blij van. Van harte welkom bij weer een nieuwe video op CWD TV. En luister je naar de podcast ook van harte welkom. Uh, ik heb een, een prachtige ondernemer bij mij in de bank zitten. Die ooit zijn bedrijf op een hele speciale manier begon. Uh, maar hij is met dat verhaal een beetje klaar. Dus wil je dat weten, dan moet je vooral zijn naam zo meteen even googlen. En dan lees je iets over een BMW en driften. Uh, en dat ging allemaal niet goed. En uh, Anyway, lang verhaal. Zoek het vooral online op. Dan ga ik het niet met hem over hebben met René van der Zel van XXL Nutrition. René van harte welkom. Ja, leuk uh, te zijn. Ja, we gaan het vooral hebben over het bedrijf waar het nu staat. Uh, want uh, schets het is, wat, uh, wat, wat is het bedrijf vandaag de dag? Wat doen jullie, hoe groot uh, schets het is? Ja, we hebben qua, qua mensen zeg maar, we zitten op uh, zo'n tegen de 40 vaste mensen die, en uh, we hebben nog een schil van 40 oproepkrachten. Ja. Dus dat is een beetje in de mensen uh, gezegd. Uh, we draaien de webshop, dus eigenlijk al onze orders lopen via de webshop. Nou, Voor mij zitten we rond 1800 per dag op dit moment. Bestellingen. Bestellingen zijn dat, ja. Dat zijn dan van kleine bestellingen tot grote, tot pallets. Dat, dat, dat zit er allemaal in die, in die, in die 1800. Ja. En even het product? Ja, we zitten in de sportvoedings, nutrition. Ja. Uh, ooit begonnen in een niche, zeg maar, een beetje meer op bodybuilding gericht, omdat ja. ik zelf uit die hoek kom. Dat is te zien. Uh, ja, maar <laughs> tegenwoordig, ja, eigenlijk uh, zijn we nu. We richten ons eigenlijk op de. Iedereen die fanatiek sport, die goede producten wil, de sportvoeding, dat die, die, die, daar hebben we eigenlijk spullen voor. Maar dat, ja, dat, soort maar dat is met eiwitpoeders. Uh, eiwitpoeders, creatine, vitamines, maar we hebben een heel breed assortiment. Ik meen dat we rond de 2500 producten hebben, ik tel dat allemaal niet precies, ik vind het niet zo heel relevant zeg maar. Mm. Maar ja, het is van uh, dieet. Functional food, zoals al met eiwitten, eiwitten, hooggehalte, dat soort dingen. Dan, ja. Dus uh, voor, voor, voor topsporters, voor, voor mensen die op dieet zijn. Het is dus een heel breed, uh, brede product, ook voor duursporters, krachtsporters. Eigenlijk voor elk type sport hebben we eigenlijk wel producten. Buitenstaanders die zeggen dan wel eens van, joh, maar waarvoor heb je dat allemaal nodig als sporter? Want je kan toch gewoon goed eten en zo. Maar daar red je het niet mee hè, als je echt op niveau sport. Ja, kijk, het zijn natuurlijk wel supplementen. Hè? Ik zeg dat altijd, dat zeggen we ook tegen onze klanten. Het, is een, het woord zegt, dat is een supplement. Aan je voeding. Dus ja. uiteindelijk moet je zorgen als je traint, hè, sport, dat je, dat, je, dat je voeding in orde is. Daar staat, of valt alles wel mee hoor. Ja. En, uh, en uiteindelijk vul je dan aan met voedingssupplementen, maken we... jullie alles zelf? Nee, we maken het niet zelf. Um, we hebben wel naar gekeken, maar kijk, uiteindelijk hebben wij. Poeders, pillen, liquids, uh, capsules, uh, tabletten dan. Uh, repen. Je hebt zoveel producten die wij hebben, saus. Je kan, ja, dus dat, als je dan zit ja, wat gaat, zou je dan zelf moeten gaan maken. En dan heb je bijvoorbeeld een hele industrietrein nodig met uh, productiebedrijven. Mm. En uiteindelijk, wij maken wel dezelfde formules. Dus wij bedenken nee. zelf eens samen met van, nou, we willen een product gaan maken voor herstel. Wat moet er dan in? Wat zijn de hoeveelheden, vitamines, mineralen, welke aminozuren moeten daarin? Dat soort zaken. Maar met externe, of heb je er mensen voor? Nee, in, in dat doe ik zelf. Die... Maar dat zijn, wat zijn er voor types dan die dat kunnen? Ja, voedingsdeskundigen. Nee. dat doe ik dat doe ik zelf ook heel erg. Om ik, ik ben een autodidact, zeg maar, in in die voedingsleer. Ja. En ik heb wat backup lijnen van mensen die er heel veel kennis van hebben. En die uh, speuren ook alle nieuwste onderzoeken af op het internet en zo. Uh, Daar dus heb je publicatiepub met bijvoorbeeld. Ik ja. komen al die onderzoeken op. Dus wij uh, en dan maken wij zelf de formules. En die leggen wij dan weg bij een producent. En zeggen: hey, we hebben dit bedacht. Dit zijn de werkzame stoffen die erin moeten zitten. En dat moet een. Van die smaak aan doe je best ja. maar eens. Ja. En dan gaan we met een of andere smaakvariant erop. Dat doen hun dan wel. De voegen de smaken toe. En dan gaan wij dat testen. Wat vinden we ervan? Wat vinden we Oplosbaarheid. Kijk, en de werking kennen we wel. Want we weten wat die stoffen moeten doen. Ja. Ja. En Je zegt 1800 bestellingen per dag ongeveer. Zo ja. dat nou? En dat is gemiddelde orde groot. Want dat verschilt dan nogal. Dat gaat van één, van één doos naar een hele pallet. Ja, dat. Uh... Je bedoeling met dragen of zo? Ja, of, ja, ja gaan we meteen moet je maken. Ja, Ja, ja, hè? ja of is dat geheim? Nee hoor, of zeggen of, of, of is, of, of is dat niet geheim? Ik denk, ja, ik weet eigenlijk niet de orde grootte. Dan doe moet je een doen. omzet dan? Uh, we doen uh, rond de 25 miljoen dit jaar. Flats. Ja. En is dat, is, is dat, hoe is dat, marge-wise? Dat is best wel kunstig. Kampen. Ja, op zich, uh, wij leven natuurlijk veel aan de consument. Ja. Dus op zich uh, is dat natuurlijk gunstig omdat wij niet, maar goed onze prijs is dan ook niet. Wij zijn niet, wij zijn de, wij zijn niet de duurste in de markt. Nee. Wij, wij zijn ook niet de goedkoopste. ja, de, Relatief zijn onze producten wel duur of hoog in de inkoop omdat wij weer... Uh ja, wij zijn een merk, waar onderscheiden bij ons wel wat van, van een concurrent dat wij echt op de kwaliteit van de productie, dat staat bij ons op nummer één zeg maar. Dat is het allerbelangrijkste, dat wij een goed product maken. En dat betekent ook automatisch dat we niet, alle, dat we niet de goedkoopste producten om te produceren. Maar ook niet het duurste, dus gewoon een goed product voor een, voor een goede prijs. Maar ja, maar dat komt omdat wij in principe niet met veel tussenlagen werken. en nee, je, je doet veel zelf hè? Want ook je magazijn heb je ook, heb je ook zelf. Ja, wij doen alles. Wij doen ook de warehousing doen we nog zelf. We zijn eigenlijk een beetje gegroeid zo hè, vanuit vroeger naast het huis. Deze zelf in de garage en dan groeien we. Oh, maar was de te... garage leeg? Ja, was je garage was leeg. Ja. Dus 100 meter en dan steeds groter. En uiteindelijk zijn de werhuizen zelf blijven doen. Maar ik vind het ook mooi dat je zelf tussen je eigen producten loopt. Dat is ja. die binding met het product. Ja. En ook de mensen, iedereen bij ons op kantoor, hè, die lopen dan door de, door de, door de, door de, door de magazijn heen. Loopt door die order langs de orderpikkarren. En je kan wel op een bestelling zien wat er besteld wordt. Maar als je op, langs, op een of andere manier langs zo'n orderpikker loopt. je ziet het staan. Heb, krijg je toch even toch een ander gevoel. Ja, hoort bij de core business gewoon. Eigenlijk. Ja, ik vind het wel uh, vind ik mooi. Hoe heb wel. jij geleerd om, want nogmaals, het was niet je droom om een bedrijf te starten, zeg maar het is ook een soort van gebeurd eigenlijk, ja, wel een beetje. Ja. En nogmaals, kijkers zoek het uit hoe dat gebeurd is. Maar hoe heb jij je ondernemerslessen geleerd? Want je hebt nu een bedrijf, 25 miljoen, 40 man in dienst, een groot gebouw, de hele shebang, alles. Ja. Hoe leer jij dat? Ja, dat is een proces, zeg maar, ook. Want um, ja, als je groeit, dan merk je dat je... Ja, je moet anders gaan handelen hè, in een bedrijf. Maar goed, ik ben natuurlijk, ik ben wel zelf management gewend. Hè. Dus ik ja. kom uit, uit bij het energiebedrijf vandaan, waar we ook een afdeling van 150 mensen aan moesten sturen. Ja. Maar juist toen daar ook mee gestopt, dat ik het niet leuk vond, dus dat kwam uiteindelijk kwam dat ik vond het juist om dingen te doen. Mm. Maar goed, naar nou, dat bedrijf het bedrijf groeit, merk je dat je zelf steeds met management in te raken kon. Maar op een of andere dat manier... met mensen te maken Ja, met ook. mensen. Ja. Maar uiteindelijk uh, ben ik wel, ik ben altijd heel enthousiast en energiek denk ik bij ons. En, Daardoor neem ik heel veel mensen daarin mee en is er relatief weinig gezeik bij ons, zeg mm -hmm. maar. Valt er relatief weinig te managen. Ja, ja. Zelfs ook met 40, 40, man is nog te open, Ja, we hebben natuurlijk. ook nog die oproepschillen dat ja, is het, 40 man ongeveer. Ja. Ja. Maar uiteindelijk uh, ligt er, uh, we hebben natuurlijk wat, we hebben wel teams en ja, heel veel verantwoordelijkheden. En taken liggen gewoon bij de teams. Ik ben zelf niet meer betrokken bij de dagelijkse de gang. De zaken. draait site. gewoon. De tent draait, ja. En uh, dus mensen hebben ook vrijheid. En, um, en die, ja, die rijmen ook hun eigen shit op, om het zo maar te zeggen. Ja, en, maar, maar, maar, maar, ja, maar de, dat is wel een cultuur die jij hebt ge ja, gecreëerd. Ja, gecreëerd. Dat is, uh, dat is niet geweest, want eigenlijk moest ik zelf zelf doen. Tot op een gegeven moment werd het zo gek. Dat ik denk: van ja, jongens, nee, dit gaat niet meer. Er was op zo'n dag dan de bonderen van alles. En opeens kwam alles op mijn bureau. En dan komt er allemaal nog ongein tussendoor. Dan denk ik, ja waar gaat het over? Het papier op. Het internet is uitgevallen. Ja. En uh, weet ik veel. Ja, los het op. En uh, ik denk: ja, jongens, dit, gaat, dit gaan we zo niet doen. Dat moet, even, dat moet echt anders. Je hebt Semco gelezen ook, hè? of tenminste niet gelezen. Ja, toegepast toch ook? Ja, toegepast. Ja, ja dat ja. is inderdaad veel vrijheden, verantwoordelijkheid bij de mensen. En ik geloof daar echt in. Dat, uh, dat werkt bij ons gewoon heel erg goed. Ik vind, en dat, dat merk je ook, dat die sfeer daarom bij ons heel erg goed is. En je hebt een soort eigen ondernemers binnen het bedrijf die hun eigen tokens, en allemaal dingen daarbij doen. Die komen al met initiatieven en uh, dat vind ik wel mooi zeg maar. Ze draaien niet alleen het proces om het zomaar te noemen, maar er komt heel veel ja, nieuwe initiatieven, ideeën komen gewoon aan de mensen zelf vandaan en die pakken dat ook op. Zijn het dan wel sporters ook? Ja, grotendeels wel. Eten ze gezond en dus heb heb Ja, bij ons, ervoor. als je bij ons in de, bij bijvoorbeeld de kantine dan heb je een hele rij met magnetrons. Want niemand, als iemand met ons met brood komt, zit ze aan te kijken. Wat heb jij nou met je brood te eten? Waar is dat? Dus met allemaal mensen hebben bakjes mee met rijst en kip en broccoli en weet ik het toestand. Er staat een hele rij uh, voor de magnetrons in de pauze. En die mag ja, maar goed, dat maakt het natuurlijk ook wel makkelijk uh, enigszins. Uh, we hebben natuurlijk een bedrijf waar ja, mensen sporten vaak en daar komt wat eh, toch juist emotie in. Ja. dus mensen vinden het vaak vinden het leuk om bij ons te werken dus dat maakt het denk ik ook wel een stuk makkelijker vergeleken bij een bedrijf waar het allemaal wat, wat droger is zeg maar nou en er zit een coolness omheen of zo hè? Ik bedoel ik, ja. tenminste als ik naar jullie als buitenstaande kijk het, het merk XXL het is gewoon stoer vormgegeven ja. jij bent natuurlijk zeg maar een, echt geen geen deus gezichtje zeg maar van de toko nee, nee, nee, met ja. een paar sportwagens in de kelder Dus ja. dat is ook wel een bewuste uitstraling toch nou ik weet niet of het een bewustzijn. nee dat is niet een bewustzijn. want die auto's dus, dat is bijvoorbeeld iets, dat vond ik zelf leuk en ben ik nooit mee naar buiten gekomen. Tot ik toen eenmaal ja, JJ leerde kennen via iemand en die zei tegen JJ, ga eens een keer filmen bij René, dus de eerste keer dat is, die auto's, dat is niet iets wat ik had om naar buiten te trainen. Nee, dus op een gegeven moment wat, wat naar buiten gekomen is, maar eigenlijk nooit de, niet, niet per se de bedoeling was geweest. Die had je echt voor je eigen lol, omdat ja. je gewoon van mooie auto's houdt. Ja, dat was het. En toen kwam zegt ja, ja die DJ La Verwend een keer gesproken. En die zei tegen je tegen tegen je gaat eens een keer filmen, je moet een keer naar René. Gaan die wel een leuk verhaal, dat is mooi. Dan moet je een keer heen. Ja. Ja. Zo is dat eigenlijk gegaan. Ja, en die en die heeft nogal wat kijkers, die ja, ja, ja. Ja, ja, dus dat was niet eens de bedoeling. Nee, maar goed, het is wel een stoer bedrijf, toch? Ja, denk ik wel. Ja, vind ik ja. wel. Ja, we hebben ja. wel een stoer bedrijf. En we en we hebben gewoon een, voornamelijk een hele goede sfeer. De, de, echt, de mensen gaan die, die doen een stapje extra voor elkaar. Ja. Je hebt bedrijven, er, bijvoorbeeld bepaalde werkzaamheden vallen niet echt bij iemand. Vallen ergens tussenin, maar bij ons rapen mensen erop. Mm. In plaats van dat ze het zien gebeuren en draaien zich om. Mm. Kijk en dat is denk ik, uh, dat vind ik heel belangrijk. Ja. Hey, um, als het gaat om uh, kanalen, je bent een super e-commerce bedrijf, hè? maar ja. je bent ook met retail bezig, hè? Ja, klopt. Ja, ik vind, um, ja, we zijn uh, eigenlijk, hebben wij vroeger altijd een bedrijf gehad, we deden helemaal geen marketing. Ja, we ik er geen verstand van, dat we niet. Dus was echt mond op mond reclame via, via, via mensen, die shirtjes, van, dat had ik al snel. Denk ik denk hé, dat wij leveren aan de beste, de breedste of de stoerste van de sportschool. En er zit een shirt om de lijf. Dus hè? moet je een shirtje hebben. Hij zei dan met een op Ik, ik ga ze in ieder geval zien dat hij dat, uh, onze spullen gebruikt. Dus dat had ik al snel in de gaten. Dus dat hebben we heel veel altijd merchandising gehad. Ja. Maar um, kijk, op een gegeven moment kregen wij natuurlijk ook veel aanvragen van sportscholen, van ja hé. Hey, uh, ik verkoop niks meer en iedereen loopt met shakers en shirts van jullie. Ik wil, ik wil join them if you cannot be them, zo'n beetje die. Uh, en uh, hoe gaan we dat doen? Dus wij zo'n heel veel sportscholen leveren wij ook. Dus hebben we ook vijf mensen voor op de weg. We hmm. zijn ook nog het enige bedrijf in onze branche die dat eigenlijk heeft. Iedereen wil even on snel online scoren, even wat budget erbij knallen en een influencer wat uh, papotten sturen en, en wat geld. Maar dat doen we eigenlijk niet, nee. uh, maar, maar weinig. Dus wij doen heel veel via sportscholen. Dus we hebben ja, 800 sportscholen of klanten. klant. tegenwoordig kijk. En een kan... extra cellen, de de mensen gewoon in een autootje naartoe. Ja, om hmm. gewoon om te kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen. En we ja. hebben een hele uh, palet aan producten, we hebben ook aangepast. Dranken, uh, repies daar en we hebben een koelkast een vending, tomaten, dat, oh, dat was heel, heel Maar ja. We hebben dus een beetje zo'n one-stop-shop zeg maar voor een sportschool. Ja. Voor alles wat met uh, drinken en eten te maken heeft, ja. of voeding. En uh, ja, retail gaan we, komt ook steeds meer. We leveren steeds meer supermarkten. We zijn nog in gesprek met een aantal ketens op dit moment. We zitten in de Gorilla-app, in de boodschappen-app. Dat gaat ook heel erg goed. Ah, ja? Wat dan met uh, name? Gewoon eiwit, de yeah? eiwit, maar ook pre-workout, reepjes, drank, klare drankjes. Die moeten mensen nu hebben? Nou, blijkbaar is er een vraag naar, want het is een wow. categorie waarbij we zijn in gesprek geweest met die mensen. En die hebben dat toegevoegd en het loopt boven verwachting en dan gaan ze ook, We gaan ook uh, weer producten toevoegen, maar dat gaat echt goed. Raar fenomeen hè, die flits. Uh, ja, ik vind soort. het een heel raar fenomeen, ik snap er helemaal niks het van. Het businessmodel lijkt mij Nee, dat, dat denk ik dus ook niet. Ik denk dat het hele business wel eens is, is heel apart. Ja. En zeker omdat je er natuurlijk zoveel hebt. En die halen allemaal honderden miljoen op of het allemaal niks is. Nee. Uh, daar heb ik ook helemaal geen verstand van, maar nee. uh, ik vind Neemt het wel zijn goed. allemaal een miljard waard en zo, Ja, ja, precies. Van, ja. Dat is dan wel weer heel mooi natuurlijk. Als ja. je het voor elkaar geen ding dat, dat dat zal ook het uiteindelijke doel zijn. Dat je een miljard waard bent, ik. En dat iemand ja. het koopt en die zit er dan mee. Ja, <laughs> ja, ja, zo ja dan ik, klapt het wel weer eens een keer. Ja, dat weet ik dus niet. Maar ik, uh, het is wel een mooi uh, kanaal weer voor ons uh, ja. om ons merk ook weer zichtbaar te maken. Maar je zit ook in Jumbo, lig je ook toch al? Ja, Jumbo. En Altijn ook? Nou, het zijn allemaal nog via de Friends, via losse vestigingen. Oh, ja, dus we hebben natuurlijk. iets van 50 Jumbo's op dit moment, waar ook een aantal filialen bij zitten. Dus die zijn van die Jumbo zelf. Ja. Maar dat breidt zich uit. Loopt dat? Uh, ja, dat loopt heel goed. Dat uh, loopt boven verwachting overal goed. Uh, je ziet ook dat uh, veel franchise, uh, die, die zo'n franchise hebben van Jumbo die, die meerdere vestigingen, dat ze het uitbreiden naar andere gevestigingen. Hm. dan hebben we ook echt gewoon echt een hele meter, zo'n uh, zo kopstelling, zo'n meter ja. hoog en zeven, uh, zeven planken zijn dat meestal. Ja. En sommigen breiden het ook uit naar twee meter zelfs, dus dat geeft mij aan dat ze tevreden zijn. Maar zegt dat iets over de verbreding van de doelgroep ook? Ja, het wordt steeds meer mainstream. Je ziet in alle landen om je heen, zie je eigenlijk overal in de supermarkt, zie je hele rekken met uh, sportvoeding. En ook in Scandinavië, Duitsland, België, maar in Nederland eigenlijk relatief weinig. Mm. Maar het is nu zozeer die markt is hier wel, alleen die speelt zich online af. Hmm. Maar de behoefte voor de consument is er wel degelijk. Ja, want ook de amateur, ik bedoel, ik sport twee keer in de week of zo. Maar als jij gewoon even wat, wat effectief eiwitten. en je wil misschien iets aan spiergroei doen. Ja. dan is het gewoon superhandig om zo'n poedertje te gebruiken. Ja, dat is het ook. Kijk, je ziet ook steeds meer producten in de supermarkt terugkomen. Hè. Zelfs melk kun je zien dan met een drankje, met pudding. Ja. En dat gaat allemaal die proteïne. En eigenlijk is dit hetzelfde als wat wij hebben, alleen we hebben dan, dan in poedervorm en allemaal, ja. allerlei andere vormen. Maar eigenlijk is dat ook een vorm van sportvoeding natuurlijk. Of het is eigenlijk gewoon geconcentreerde voeding. Ja, dat is het. Waar innoveer jij nog? In meer op? Want je hebt je met je, met je kanalen ben je nu aan het kijken of je breder kan gaan dan ja. alleen maar online. Wat zijn nog meer dingen die op je zeg maar, strategische roadmap zitten nu, waar je mee bezig bent? Ja, kijk, het is, uh, het is innoveren, verbeteren. Hoe moet ik het zo maar zeggen? Dat vind, ik, dat vind ik heel belangrijk dat wij dat doen. Want dat is, want ze zeggen mij zeggen, ja, waar, waar wil je staan over een tijd? Maar ik vind dat ik elke dag een beetje beter dan word je vanzelf de beste. Dat roep ik wel vaker. Mm. En dat geldt eigenlijk op alle fronten: dat is met de website, met de producten. Met de samenwerkingen, vooral vind ik belangrijk, besteden wij... Uh, samenwerkingen? Nou ja, bijvoorbeeld een samenwerking met Utrecht, met bepaalde met, met sportscholen. Ja, ja precies, en, en, en, dus maar zakenpartners hebben ja, we hier Ja, want wij zijn niet een partij die even dan een uh, uh, ja, uh, supplement over een schutting gooit en zoek het maar uit. Net dan proberen te kijken, hé, wat kunnen jullie mee helpen? Wat hebben jullie nog behoefte aan? Uh, bijvoorbeeld sportscholen kunnen wij trainingen geven om de mensen dat ze iets meer beter advies kunnen geven aan hun leden. He, zodat je wat mensen beter ook kan helpen, want ze maken wel vaak heel veel trainingschema's, eetschema's, maar er horen we vaak ook supplementen bij, dat we daar ook mee helpen, want daar hebben ze het vaak dan net weer geen verstand van. Interessant. Dus. Uh, wat, doe, wat doe jij aan, aan dit zit in mijn in de lijn van voorlichting. Ja. Doe jij op, op YouTube of zo? Of dat nou, doe dat je doen je... we eigenlijk weinig, maar dat gaan we wel doen. Dat zit wel in de pipeline zeg maar. Ja. Want wij zijn een specialist en op een gegeven moment zat ik eens te kijken, ik denk we hebben twintig soorten verschillende eiwitpoeders. Nou, gewoon om mensen die op onze website zitten, die snappen er natuurlijk geen snas meer van. Die denken: nee. Wat is dit? Dus dat hebben we ons wel gerealiseerd. Ik denk: Ja, dat is een nadeel van een specialist. zijn. Hè, maar hoezo je... heb je twintig verschillende soorten ja, ei eiwitten? Dus ei ei als, als, als, als ik ze voor me heb staan, dan kan ik el van elk eiwit precies uitleggen. Want wat is, die is precies daarvoor. Dat, is dat daar weer wat mee. Dat is voor mensen die bijvoorbeeld van lactose last hebben. Dat is voor mensen die een iets romerige smaak willen. Maar het gaat verder dan een smaakje, zeg maar. Het ja, het gaat veel verder. Je hebt ja, het met ja, ja. opnamesnelheid te maken met eiwitpercentages, met uh, oh, de uh, dikte van de shake, in eiwitten hier wij, eiwit en dan heb je ook weer drie soorten concentraten, isolisaten, hydrolysaten. Dat gaat best wel ver. Ja. En uh, voor mij is dat allemaal heel logisch, maar mensen snappen het niet meer. Dus we, we zijn nu guides aan het ontwikkelen. Ei die hebben bijvoorbeeld voor eiwitten hebben we, dan kom je op de site en krijg je wat vragen en ze zeggen oké dit is jou ja, dit is voor jou. Uh, daar zijn we mee. Die hebben ja. we op de site gaan we uitbreiden. We hebben een algemene guide van mensen van zeggen, nou ik ben een vrouw, een man en ik, dit zijn mijn doelen en dit ja. is mijn sport. En dat je een advies krijgt van wat voor spullen je dan nodig zou hebben en dan ook waarom. Dus een beetje uitleggen waarom heb je eiwitten nodig, oké okay, dit daar en daarom, dit, ik zou dan deze kiezen. We hebben personal shopper tegenwoordig, uh, hebben we iemand die is eigenlijk een personal trainer. Dat is een vrouw, we hebben ook een man. En dan kan je als klant geen afspraak meemaken. En zegt zeg je, ja, ik snap het allemaal niet meer. Ik wil gewoon een afspraak. En dan krijg je een videocall. Klant informeren, dat is eigenlijk iets wat ja. je dan zeg, waar ben je nu echt mee bezig bent. Ja, het informeren van de klant. Ja. Het helpen van die klant om te maken van de juiste keuze. En dat vind ik ook mooi bij ons passen ja. Om die klant beter... Ja, Om te helpen om te kiezen van wat is nou het juiste product voor mij, Dat vind ik een hele mooie. Dat vind ik ook zelf ook mooi dat we dat doen. Dat vind ik, ja. Daar word ik blij van, zeg maar. Uiteindelijk ben je gewoon een fakkie, je bent gewoon eigenlijk gewoon een fakkie-idiot. Ja, eigenlijk wel, ja. Uh, en het bedrijf dat zit er dan omheen. Ja, ja, dat is mooi. Maar dan heb je het eigenlijk best wel knap gedaan. Dat eigenlijk het, want als jij nu drie weken weggaat, dan is er bedrijfsmatig eng niks. Nou, nee, eigenlijk heel weinig. Dus dat ben ik ook wel. Als ik dan zo'n zo autoritje hebben we dan hè, met ja. zo'n autoclub, zijn dus ook allemaal ondernemers die dan mee gaan dus Dan stappen we uit bij zo'n op zo'n top van zo'n berg, of een koffieshop en iedereen heeft je telefoon. Voor een druk bellen en dat en dit doen. Ik zit met mijn banden ben ik bezig om even te kijken of mijn druk wel goed is. Weet je wel. En, uh, ja. Of er geen troep in mijn, in mijn cooler zitten of zo. Of een, of een fotootje maken van een begin. Die is druk aan het bellen en dat ja. wat ben je allemaal aan het doen. Stress. En ja. Ja, dan hoor je op mensen, ja, ja die klojo's en de, de, ja, die, die, die weet ik het wel, allemaal over. Ja, zo, zo praat je toch niet over je personeel, jongens? Nee. Maar dat kan toch niet? Ja, die snappen er geen reet van. Ja. Ja, maar ik zeg, als jij zo over je mensen praat, dan snap ik ook wel dat is jij weg omdat ze geen ruk doen. Ja, ja, ja. Dus um, nee, ik denk dat je, uh, bij ons is dat, ik word eigenlijk niet gebeld. Het zou wel heel raar zijn als ik op het ik in een auto zit en ben er weg of ik sta ergens, dat ik dan een probleem op kan lossen op het werk waar iedereen met elkaar zit, nog kunnen overleggen en dan moet ik het gaan oplossen. Dat zou een heel raar probleem zijn. Ik heb nog nooit iemand die mij een keer gebeld dat ze in het weekend een vriendinnetje hebben opgepikt s'avonds en dat ze niet weten hoe het werkt. En dan zeggen ze: Nee, kom eens even, kom eens even helpen of zo, weet je wel. Ze zeggen, Dan lukt het allemaal wel. Dus ik zeg: Op het werk gaat het voor mij ook allemaal prima lukken hoor, jongens. Zijn het veel jongens, mannen? Nee, we hebben heel veel vrouwen. Ja, ja. Waar zit jij fysiek? We zitten in deuren. Dicht, dicht bij Eindhoven. Dus er veel veel. Uit ja, heel, veel. Okay. heel veel mensen, zou, je, zou je wel eens, want je, hoe ziet, ziet je groeiplan eruit? En dan ik kan me ook voorstellen: pleurendependance hier in de Randstad. Ja, we hebben helemaal uh, totaal niet nodig, nee. omdat wij hebben gaan uitbreiden hebben een magazijn iets van 5000 meter. hebben we nu ongeveer staan met de kantoren erbij dan gaan we verdubbelen. Omdat ja, we hebben gewoon te kort ruimte. Ja, met ja, ik heb een stuk grond hadden we naast ons, dat was nog beschikbaar, dat heb ik gekocht van de gemeente. En als we dan bouwen, bouwen ik denk ik ook in één keer voor ons blijf ik weer steeds plakken. Dat hebben we nou ook al twee keer gedaan. En ik denk ja, dan in één keer goed en gewoon even goed kantoren erbij, sportschool erbij voor de mensen. Ook meteen leuk voor ons. Die heb je nog niet? Nee, hebben we niet. Aha. Dat ga ik straks wel doen. Maar ik hoef daar niet, want we kunnen alles versturen. alles is post en al. en dat gaat eruit. En eigenlijk kun je best heel veel landen kun je gewoon voorzien vanuit één magazijn. Ja. Dus een dependance, dat heeft geen nut. Ja, we hebben gewoon... Uh, ja, heel veel mensen uit de regio, en ook heel veel mensen die werken al lang bij ons. Uh, maar je merkt dan, we, we, we, heel veel mensen werken wel, maar je hebt ook in de tussentijd natuurlijk mensen gehad die niet helemaal pasten of toch, toch niet helemaal in de cultuur of Die zijn, gaan dan vanzelf weg. Dat werkt gewoon zo. Dus het is niet zozeer dat wij zo'n cultuur hebben, dat je dan want dat kan ook al last zijn. Hè, dat je uh, dat mensen niet, dat er geen doorstroom is, maar we werken dat mensen, de goede mensen, om het zomaar te zeggen, ja die blijven. Maar Mensen die het nog niet helemaal tussen de cultuur passen, die gaan dan ook vanzelf weg. Of daar moeten we ook voor afscheid nemen, maar gaan dan toch vanzelf. Ja, we, werden, we worden als bedrijf steeds beter, maar dat is ook gewoon om de mensen die vijf jaar geleden bij ons binnengaan. Die zijn gewoon ook beter geworden in hetgeen wat ze doen, als dat ze vijf jaar terug waren. Dus, dus ja. daarom verbeteren we als bedrijf ook. Omdat eigenlijk individueel allerlei mensen op meerdere fronten gewoon beter weten waar ze mee bezig zijn en meer kennis hebben. Ja. En daarom zijn we ook als bedrijf gewoon beter geworden. Ja. Dat had ik het laatst ook eens over met die jongens op het werk. Van, jongens, mijn meiden, hè? Zo, zo, ja. zit, zo zit het eigenlijk. Ja. Ja. Dus dat, is eigenlijk, vind, dat vind ik ook wel mooi. Is er een geheim aan hoe je dit moet doen? Want er zijn zoveel ondernemers die ik spreek met veel mensen die best wel gewoon gestrest hebben over, over, over mensen. Ja, ik, vind, ik snap dat nee, ik zou dat echt niet weten. Ik denk dat ik wel een geluk heb dat wij uh, bedrijven waar mensen het leuk vinden om te werken. Ja. Maar ik durf dat niet echt te zeggen. Ja, ik vind gewoon dat je de bepaalde band die ik met mensen heb, vind ik wel belangrijk. Dat je mensen met respect behandelt, mensen de vrijheid geeft. Ja, en mensen van ja, ik durf dat niet echt te Kijk, ik hoor ook wel eens mensen oh, maar goede mensen lopen weg. Ik heb nog nooit iemand gehad die goed is die weggegaan. Ik heb al huilende mensen aan mijn bureau gehad. Van oh, nee ik heb een aanbieding gehad. Yeah. En dan uh, viel LinkedIn en die willen me zoveel geven voor salaris en dat is meer. En ik weet niet wat ik moet doen, ik wil niet weg. En ik uh, gewoon echt tranen gewoon. Yeah. Ik weet niet wat ik moet doen en uh, kun jij me helpen? Wat moet ik zeggen? Maar je moet uiteindelijk zelf je keuzes maken. Ja. En dan ga je wel kijken van, nou goed, wat wil je nog en waar gaan we, en dan wil je naartoe? En dan ja, kan je precies. kijken naar ze en je, ja god, misschien moeten we... zo Ik zeg, ik moet wel dingen in balans houden. Ik kan niet iemand heel veel meer gaan betalen ten opzichte van een ander. Ik vind wel dat er een soort transparantie moet zijn. En het ja. moet in balans allemaal zijn. En je weet, ja, soms worden mensen gelokt hè, bij, voor iemand anders. Maar ik, uh, toch heb ik, dat hebben we nu een keer of vier, vijf, nou ook meegemaakt. Maar mensen gaan uiteindelijk dan toch niet weg. Hmm. Nee, nee, ik heb besloten, ik ga niet weg, ik kan, ik, kan niet, daar krijg ik echt spijt van. Dat ga ik, ga ik gewoon niet doen. En uh, ja, dat vind ik dat is ook Mag wel Maar daar trots op zijn, toch? Ja, dat vind ik mooi. Want dat ja. is, uh, de mensen zeggen, ja, wat doe je het voor? dan ja, dat uh, natuurlijk, ik vind gewoon uh, een van de belangrijkste dingen, dat ik met plezier naar het werk ga, of op de zaak kom, werk ik, het is eigenlijk geen werk. Nee. En dat je dan dat enthousiasme ziet van al de mensen, die zijn allemaal bezig met hun eigen dingen, plannen, en die zit ik wel eens te kijken en dan denk ik, ja, dat vind ik mooi. Ja. Daar word ik echt blij van. Maak je heel veel succes en vooral heel veel plezier uh, wensen de komende jaren. Oh ja, en de, de laatste vraag. Kun je het inmiddels driften? Goed. Ja, dat gaat goed nou. Ja. Dat gaat goed. En ik had ook begrepen, dat je, wie is er nou beter, jij of je vrouw? Naast nou, ik hem, raak ik toch wel harder. Mijn vrouw, ja. vrouw rijdt wel heel volk door. Ja, ja, ja, ja, want die kan het goed, hè? School. Ja, ja, we, we hebben die ritjes. Sommige mensen voelen die komen met zweet uit de auto. Die vrouw kan ook wel doorrijden. Die hebben echt euh, moeten zeggen. Die willen ze niet. Maar driften kan je inmiddels. Ja, zeker. Dank je wel voor dit gesprek. Ja, graag gedaan. En uh, dankjewel voor het kijken naar weer een mooi ondernemersverhaal hier op CVD. En als je hebt zitten luisteren, dankjewel voor het luisteren naar de podcast. Zit je op YouTube? Uh, abonneer je dan? Want er staan meer dan duizend verhalen. En elke week een paar nieuwe. Hieronder even klikken. En en het is klaar. Dankjewel voor nu. Hoi.